Hallo iedereen, vandaag laat ik zien hoe je je studiobestanden het beste organiseert. Voor hulp op Facebook meld je aan bij deze groep. Ken je het gevoel dat je studiobestanden één grote chaos is? Ik heb de oplossing hiervoor. Hoe zorg je ervoor dat jouw mappen er ook zo uitzien? Open een bestand. Maak een printscreen van het plaatje. Open de printscreen met Paint. Snij het plaatje uit. Plak het plaatje in Paint. Sla het plaatje op met dezelfde naam als het studiobestand. Laten we het nog eens doen. Open het bestand en maak er een printscreen van. Open de printscreen in Paint. Snij het plaatje uit. Sla het plaatje op met dezelfde naam als het studiobestand. De laatste van nu. Open de printscreen in Paint en snij hem uit. Sla nu het plaatje op met dezelfde naam als het studiobestand. Veel succes met het ordenen van de bestanden. Bedankt voor het kijken naar dit filmpje.